Misschien inderdaad wel een glijbaan. Kan hier best. Het ja. zou leuk zijn, hè? Gewoon... Uh... Ja, je hebt geen doorgaan. Ja, heb je hier de, iets uh... wat er ooit door moet verder? Ja, heel soms, maar glijbaan, dan nog. Dan kun opjaard, je inklapbare. Uh... Ja, ja. want het dat is... Zo... Je kan het zo neerklappen, ja. ding. Nee, ja. Neerklapstijger. Ja, opklapstijger. Ja, dat je hem op kan hijsen of op kan takelen of neer kan zetten in de zomer. Opklapstijgers. Geniaal ja moet je ja, patent opvragen, maar nu. Ja, <laughs> Blijf ook al op de moodboard, uh, of, uh, op deze kaart gezet. Ja, ja. en um, wat ik zei net tegen Brenda, uh, water trekt, hè? Mensen willen gewoon aan het water zitten. Ja, je ja, uh, kunt in het park, maar ik denk dat er meer mensen hier bij het water gaan zitten. Is ook het, het, goed goed, het is, het is En koeler. En de wonen zijn hier gezellig, je zit aan het water, je kunt er even in plonzen. Ja. ja, en het is ontspanning op een of andere manier is water natuurlijk ook een soort van uh, rust. Ja. In de stad voel je dan opgesloten en hier niet. Dus ja. dat is dan uh... En dat is ook een interessante hè? Opgesloten. Dus... Ja. ja, in het park heb je natuurlijk wel die bomen eromheen. Dat heeft, uh... ja. Hier voelt het vrijer. En als het zo doorgaat, iets. Is... En het voelt een ja. beetje, dat is waarom het niet tegen te veel. Plichtingen zou zijn Het voelt een beetje ongedwongen en alsof je het stiekem doet. Ja, dat is En dat geeft uh, ook alweer uh, een ja, een beetje aan die, die niet zo goed het een moet het netjes niet een beetje het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een eigenlijk dat mensen het zelf inrichten dat heeft zo'n charme ja en het is inderdaad een beetje een beetje wijze inrichten met natuurlijke een beetje hebben hier een hier hebben we inderdaad wat dingen. Opklappen is